vliegtuigmaatschappijen vertellen passagiers vaak dat hun vlucht vertraagd of geannuleerd is vanwege een buitengewone omstandigheid. Maar dat is lang niet altijd het geval. Bij een buitengewone omstandigheid heeft u helaas geen recht op een vergoeding. Ik leg u graag uit wat een buitengewone omstandigheid inhoudt en wanneer er een beroep kan worden gedaan op een buitengewone omstandigheid door de vliegtuigmaatschappij. Zodat u weet wanneer u wel en wanneer u geen recht heeft op een vergoeding. Een buitengewone omstandigheid is een situatie waarin er sprake is van overmacht. De vliegtuigmaatschappij is hiervoor niet verantwoordelijk. We hebben het dan over een situatie als slecht weer, terrorisme, noodlandingen of stakingen van derden. Ik geef u graag twee voorbeelden. Slecht weer, zoals mist, werkt beperkend voor het vliegverkeer. In het geval van mist werkt beperkend voor zowel de vertrek- als de aankomstluchthaven. Het kan dus zo zijn dat uw vlucht vertraagd is vanwege de mist, terwijl op de vertrekluchthaven geen mist te zien is. Vooral het landen is dan lastig. De vliegtuigmaatschappij kan hier niks aan doen, maar uw vlucht loopt wel vertraging op. Een ander voorbeeld van een buitengewone omstandigheid is een staking van de luchtverkeersleiding. Wanneer de luchtverkeersleiding staakt, heeft dit grote gevolgen voor het vliegverkeer. De vliegtuigmaatschappijen kunnen in mindere mate of zelfs totaal geen vluchten uitvoeren als de luchtverkeersleiding beperkt of niet functioneert. Een voorbeeld is een Franse ATC-staking. In Frankrijk staakt de luchtverkeersleiding regelmatig. Ze beperken niet alleen het vertrekkend of landend verkeer, maar ook overvliegend verkeer. De regel bij een buitengewone omstandigheid is dat de vliegtuigmaatschappij geen invloed heeft op de situatie. Twijfelt u of u recht heeft op een vergoeding? Vul op onze website uw vluchtgegevens in en wij geven u direct advies.